Rio 1 ongeval beknelling oké okay. okay. ja we gaan een kijkje nemen, hoor. nog 1 olielek uh, in ieder geval een bek er komt dus een volvo ja, dat hebben jullie in een andere video zo gezien kijk daar links ook en dan voor mij moet dat natuurlijk ook gebeuren Zodat jullie kijken naar deze nieuwe video. Um, mijn naam is GTA5LSPUDVA en morgen. En vandaag ga ik op pad met de brandweer. Ja, moet even lachen, want ik, ik was um, ik was weer helemaal met andere dingen bezig dan met mijn intro. Vandaag op deze sneeuwachtige dag. Uh, we maken het niet echt 24 uur zien van, we maken gewoon een beetje hoe het uitkomt. Uh, pak wat meldingen mee als het goed gaat. Kloppen we even af, het gaat natuurlijk helemaal goed. Uh, hey, uh, met de Manteas, super mooi ding. Uh, gemaakt door TopMods en de skin gemaakt door ja, iemand. Ja, ik kan niet zeggen wie eigenlijk of daar echt een naam of die echt een naam heeft dus dan zeg ik beter wel even niks uh, maar in ieder geval shout out uh, voor degene die het zelf al weet um, ja wat ik het leuke vind aan deze ts is als je hier iets wilt pakken dan komt echt komt het naar buiten en uh, het lijkt wel toeval maar dat is wel gaaf gedaan we doen uiteraard de luiken zo meteen dicht we zullen eerst nog even voertuigcontrole doen door middel van blauw en zo blauw lijkt het ook. wat was dit Het waren de grillflitsers geloof ik is maar die gaan ook aan met blauw en dan heb je oranje nog een keer goed en dan uh, even ons water checken via house dat kan ja dat dacht ik natuurlijk ook is dus natuurlijk glad vandaag. we gaan eerst even options everyone ignore player uitzetten of aanzetten Anders gaat iedereen mij nu aanvallen als ik zou gaan spuiten of wegrennen en bang zijn. Nou, die doet het helemaal goed. Um, we gaan de luiken dicht doen. En dan is het wachten op de eerste melding en die zal zo meteen wel komen. Uh, moeten we rekening houden met andere meldingen dan, uh, dan in de normale periode sneeuw Aan de ene kant niet, want je hebt natuurlijk... Uh, uh, of ja, aan de ene kant wel, want... Ik ga er maar niet vanuit dat deze struiken hier nu ik wil wijzen, maar druk op de B. Die struiken in de fik gaan vliegen omdat het er natuurlijk ja, sneeuw ligt erop oh, en ijskoud en zo. Uh, maar aan de andere kant in GTA kan alles nog steeds. Dus uh, ik hoor een kazernalarm, maar geen melding. Handig, uh, leuk. Zo van kazernalarm, maar geen melding. Boys, wat gaan we doen? We gaan niks doen. We gaan eens achter hier kijken of hier nog wat te beleven valt. No, this is quite interesting Nope, sorry yeah. All units, is reporting an automobile on fire On Elgin Avenue, units respond code 3 Hier. Iedereen adem lucht om, we zijn met z'n drieën. Nou er komt er nog één. Ik weet niet of die nog gaat uitstappen. en uitgerukt. en weg. Simon, gaan we zo uh, handmatig schakelen zetten. Natuurlijk niet bij een TS, maar ja, het is uh, voor de grip, hè, op de op de weg is dat wel wat handiger. Het is een emergency. Out of the way. tankstation hier mee ik niet letterlijk meenemen like, niet letterlijk meenemen want ja dan ploft alles maar gewoon via tankstation Zachte is erin, geloof ik lijkt niet echt in de te staan. Misschien heeft hij in de te staan. Maar... Goedendag, we gaan eerst eens kijken. Hallo, brandweer. lijkt er niet echt op dat hij uh, in de fik staat. We kunnen zijn toolbox pakken, kijken of we het voertuig kunnen fixen, zodat meneer zijn weg kan vervolgen. Oh, nee. ja, het geschiedenis is uiteraard van de schietbaan die hier ligt, dus niet denken dat het schoot. De dat is inmiddels wel uh, normaal als je hier uh, in de buurt bent. Uh, we kunnen helemaal niks. Behalve een uh, uh, takelwagen dan voor meneer vragen. Want ik neem aan dat ze ons nog niet meer rijdt. takelwagen is nee. <tuken> hier natuurlijk <tuken> <tuken tuken> onderweg en dan Thanks friend. Uh, ik rijd nu standaard terug naar die andere. Nou nu kunnen we gewoon naar deze. Ik wil daar naar die andere rijden, maar dat is natuurlijk niet helemaal uh, de kazerne waar we vandaag thuis horen. Attention all units, citizens report, serious MVA. Bonn 3 Copy that, we are on our way 10-4 Rio 1, ongeval, beknelling Fire truck on seat Er zal een brandvaart ter plaatse Ga je niet voor niks over de stoep hè? Ja nou, eigenlijk wel, want het was niet nodig geweest. We kunnen natuurlijk niet even hard rijden als we normaal rijden, want kijk eens wat hier dan gebeurt. Als je... Handig. Maar dan maakt hij helemaal niks uit. We zijn er bijna. Ik hebben we twee... twee slachtoffers te zien. Eentje mogelijk nog gekneld. Nee, ik ga er niet tegenaan rijden. Uh, de... Stop even. Zo. Zo dan. Oké. Okay. Nu, hebben... nu hebben we... Nu hebben we veilig werk. Uh... Wow. Ik wil dat jullie gewoon uh, zich bezig gaan houden met de slachtoffers. Ik ga een ambulance te plaatsen vragen. Roger, Ik ga deze to meneer to even audience. checken. Ambulance. Goeiedag, Om het wapen, alles goed. Yeah. Ja, oh, ligt er nog a outer onder uh, zit te zien Stomme vrachtwagen. Oké, okay, de deuren zijn open. Van deze meneer. In de motorkamer even. Afschrik oh, je dan? Oh, nu heb ik hem vermoord. Sorry, niks gedaan. Nee, is niks. Valt mij. Oké, okay, equipment. Jij zet je is dus niet Lekker zijn de schrijven niet heel hard. Misschien ook wel hoor. Ik, de, we de de de de really Ik geloof dat iedereen dood is. Dus dan hebben we drie doden. Oh ah, ja, wij mogen dat helemaal niet vasthouden. want de ambulance, de ambulance is nog onderweg. weg, die slijt hem uh, on... ja. Ik wil alleen even het verkeer weer laten doorrijden, anders... Als rijdt hij verder. Maar dan rijdt hij dus ook verder stop. Ik ga voor hem staan. On, okay. Hun moeten uitstappen. Yeah, Dat gaan ze blijkbaar niet doen. Jij leeft nog. Daar dood, daar dood, onder de auto dood. Meneer, weet ik niet of hij dood is. Uh, dat kunnen we wel zien hè? nee die leeft mooi wij gaan uh, zijn. en voor ons zit het hier helemaal uh, erop uh, wij kunnen niks verder betekenen voor de mensen die te verplaatsen nee. en voor de ambulance en voor de collega's van de andere ts ik ga ergens overheen ik wil er niet waar over. ja natuurlijk ook omdat ik in zijn vierde versnelling zit maar normaal zou het niet zo mooi zou moeten gaan kijk maar hoe snel je nou weg bent. Attention all units, we have a civilian requiring assistance on Signal Street, Respond code 3 Oké. Okay. ja we gaan een kijkje nemen hoor, Rio 1, olielek, on uh, in, in ieder geval lek Ik weet niet wat er lekt, ik ga even een automatisch uh, transmissie zetten Ja, uh, tanks hek. Normaal zouden we vol recht doorgaan. gaan. Dus binnenboogje pakken. Uh, ja, uh, uh, yeah, ja. Yeah. Ja, dat ding rijdt weer. Links af. Het is toch wel een verschil hè die serrein die het soms... Nu. Nu. Nu. Nu. Die wat je daar tussendoor wilt komen, dat is toch wel echt een... Die die veel sneller Oeh, uh... oh, daar komt weer dus zo'n Volvo. Ja dat hebben jullie in een andere video zo gezien, kijk daar links ook en dan voor mij moet dat natuurlijk ook gebeuren. Die Volvo's die gaan helemaal loco op die sneeuw jongen. Kijk dan. Hoppa, het is ook de water. Daar ontploft er eentje. Ik uh, rij je zeg maar met Prio 1 en dan komt er nog een. Ja die Volvo's die gaan echt loco. Ja, wij zijn er wel de dupe van. Gelukkig de Volvo XC60 niet. Nee. Nee. Ten one, come on! Yeah. Love you. Ten four, all units, ambulance uh, is in, in route, in route, responding code 3, Medical aid requested. Yeah, I'm of street. Slug. In ieder geval niemand meer in, Maar ja, we stonden echt letterlijk naast de... Naast de explosie. Dus je zult het ook niet overleefd hebben. Ik uh, ga hier eens weg. Ik weet niet of de ambulance iets gaat doen. Uh... Of dat ook. Misschien sta ik misschien straks in de weg. Ik denk het wel waar weliswaar niet. Nou, ook hier hè, voor ons uh, valt hier niks meer te doen. Ik zet hem op end en uh, de ambo mag well. het oplossen. Als ze nog iets gaan oplossen. Zo, so, we zijn weer terug en dan gaan we naar de laatste melding voor vandaag. Dus een tijdje... Ik ben alweer een tijdje bezig, dus uh, let's, uh, let's go dan nog maar. We gaan eens kijken. Oh, oh, Oké, okay, geen melding. Uh, ja, mooi. Dan is het even wachten, nog steeds sneeuwachtig. Zoals de hele maand. Ja, nu uh, een Hangt maar wel vast om. Als je erin om heeft gehangen, dan zet ik hem op follow me. En dan stappen ze weer in. En dan is het... uitgerukt. Daar komt dus een Volvo. En dan nog een snelweg hier. Niet vrij links, niet vrij links, niet vrij. Nu wel. Die Volvos zijn de gekke geiten. dat het niet op de snelweg is, maar dat we hier links de bergen in moeten. En Ah uh... oh, nee toch. Toch even de route volgen. Rood licht bij een snelweg oversteken, dat is altijd gevaarlijk. Ja. Kijk die Volvo daar wel spinnen, wat een gekke! hij maakt wel mooie ruimte. Dat moet je niet toegeven. Kan naar de koude. Ja, tuurlijk joh. Hé, hey, wat gebeurt hier dan? Hier, hier kom ik sowieso niet omhoog dadelijk. Oh, easy. Ik maak hem even gebruik van de hele weg. Oh, dikke drift. Oh hij staat in brand te zien. Nu nee, niet meer. Net wel. En nu wel, nu wel, nu wel, nu wel. Ik hoor brand, ik hoor brand. Ik... Uh, hey, hey, fire geark, fire hose. Begint te blussen! Nee, niet hier, blijf hier, blijf staan. Dit is de kofferbak, zeg maar. Hier zit de motor. Goed nablussen. Zo, so, ik denk dat deze wel uh, mooi... Ik uh mooi uh, geblust is. Ik ga een takelwagen oproepen. En ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik zie graag over twee, twee dagen. Ik beloof even niks, sorry. Ik zie jullie graag binnenkort weer bij een nieuwe video. Het is nog steeds mijn standaard zin over twee dagen, maar ja, soms moeten we echt gewoon even wat minder gaan uploaden om wat langer te kunnen blijven doorgaan. Ik denk over twee dagen, komt goed. En anders over drie dagen, of over vier dagen. Ja, tot dan. Doei.